Dan uh, wil ik hierbij Arno van Dam uitnodigen um, om plaats te nemen. Hij komt uh, bijna bij jullie uh, in zicht. Daarnaast wil ik ook weer even de aandacht uh, voor uh, een button die uh, zal gaan verschijnen. Hij is er nog net niet. Uh, dus let op, uh, als het goed is komt hij zo in beeld. Voor degene die uh, dat betreft uh, druk er vooral op. Uh, Arno uh, is de... Uh, de tweede spreker uh, van het tweede deel. Uh, hij gaat uh, als ervaren therapeut, maar ook als ervaren onderzoeker uh, in op uh, de praktijk van uh, het gebruik van e-health. Wat drijft nou de behandelaar? En uh, ja, Arno, ik wil jou graag het woord daarvoor geven. Ja. Het is handig als je uh, aan deze kant gaat staan, geloof ik, omdat oh, je dan. Je liet, uh. oh, oh, sorry. Ja. Hij oh, okay. is ja. gewoon gemaakt. Ja, Dan moet ik hem niet jou aangeven. Ja. Goed, uh, nou ja, dankjewel voor de uitnodiging om hier uh, iets over de praktijk uh, te vertellen. En, uh, nou ja, ik heb vanmorgen hele mooie dingen uh, gehoord, uh, mooie ontwikkelingen. Uh, ook die laatste vind ik uh, heel interessant. Uh, maar ik moet zeggen, uit de praktijk is het soms toch een heel ander verhaal dan, uh, dan wat je alleen zeg maar, uit onderzoek uh, ziet. En ik zal anders eerst mezelf uh, iets meer voorstellen, zeg maar, uit wat voor, in wat voor soort rollen. Ik, uh, ik, hier sta, ik, uh, ik ben een groot deel van de tijd ben ik behandelaar in de GGZ, bij GGZ Westelijk Noord-Brabant. Dat betekent dat ik vooral psychotherapie doe uh, met uh, cliënten. Ik werk vooral zelf veel met uh, boze mannen. Uh, daarnaast ben ik uh, manager en dat betekent dat ik verschillende teams uh, aanstuur. En daarnaast ook onderzoeker en een van de dingen die ik ook onderzoek... is het implementeren van allerlei zaken, maar ook van e-health... heb ik een aantal uh, onderzoeken uh, naar gedaan. En de reden daarvan is, is dat het gebruik van e-health in de GGZ... Is dat dat, uh, mij wat gemengde gevoelens uh, geeft. Dat is, soms word ik daar uh, heel blij uh, van. Uh, ...maar ook vaak niet. Omdat ik ook, uh, en, dat, en zeker in mijn rol als manager heb ik gemerkt... ...is dat we dan soms heel veel ge uh, geïnvesteerd hebben. Dus heel veel moeite, energie, maar soms ook heel veel geld. En dat eigenlijk behandelaren dat dan maar heel weinig uh, gebruiken. En uh, nou ja, daar ben ik eens over na gaan denken. En dat interesseert me heel erg, die vraag. Hoe komt dat nu? En uh, eigenlijk het als eerste zou je af, uh, af kunnen vragen is... Uh, Waarom worden mensen uh, behandelaar in de GGZ? Want daar begint het uh, uiteindelijk mee. En dat is eigenlijk is dat mensen worden behandelaar in de GGZ... omdat ze dat unieke contact met een cliënt, het, het, het persoonlijke uh, verhaal... het idee ook dat jij iets kan betekenen uh, in de ellende van, uh, van anderen... Dat is heel belangrijk. Dus dat is ook de, de romantiek van, van, van het vak zit hem er ook in. Dat je voorstelt dat iemand bij jou ja. zit, voor het eerst over bepaalde trauma's uh, vertelt. Omdat hij jou vertrouwt. Dat jij tussen de regels door dingen leest en ziet uh, waarmee je een opmerking maakt en iemand kan, uh, kan helpen. Daarom doe je het. En zo worden we ook... Opgeleid. Dus als we kijken in de opleiding voor klinisch psychologen, psychotherapeuten, daar leren we vooral face-to-face -face met mensen te praten en uh, te reageren op, uh, op emoties. En we vinden ook nog eens dat dat hartstikke goed werkt. Dat vinden we leuk om te doen en het werkt uh, goed. Dus dan kun je zeggen: als je het dan gaat implementeren, gaat implementeren, dan sta je eigenlijk met 1-0. E Achter, hè, want het is, wij vinden het geen probleem, wij vinden het eigenlijk heel leuk uh, om te doen. En is er is nog een tweede, we zijn een voetbalstadion, dus 2-0 achter gelijk, uh, is dat we het ook ontzettend druk hebben. Dus de gemiddelde uh, behandelaar gaat van gesprek naar gesprek, uh, weinig tijd om tussendoor nog over iets anders uh, na te denken of andere dingen te lezen. En dat is dus de situatie waar uh, wij als uh, mensen die uh, geïnteresseerd zijn dan in, in e-health... en denken dat is goed en, en we hebben iets, iets moois bedacht... en we willen mensen dat laten doen in de praktijk. Uh, ja, dat maakt het heel erg lastig. Hè. Mensen hebben druk en, en ze zijn nog eigenlijk al heel tevreden over hoe ze het doen. Nou, dat is het slechte nieuws. Uh, daar wil ik toch ook uh, daarna overgaan tot goed nieuws. Omdat er zijn ook wel wat dingen waarvan ik heb geleerd van... Dat zou wel uh, kunnen helpen. En dat is ook mijn ervaring. En dat zie ik ook in de implementatieonderzoeken die we hebben gedaan. Uh, zie, ik dat, uh, zie ik dat terug. En dat lijken heel voor de hand uh, liggende dingen. Dat zijn het uh, soms, uh, soms ook. Maar er zit eigenlijk ook steeds weer een heel wetenschappelijk uh, verhaal achter. En het eerste is... Uh, en dat weten we als uh, psycholoog ook allemaal. is Als je wil dat mensen iets gaan doen, dan moet dat gedrag bekrachtigd worden. Dus wat je gaat doen, moet op de een of andere manier ook uh, belonend zijn. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, je moet gedragstherapie gebruiken om gedragstherapie uh, te implementeren. En dat is iets wat, uh, gek genoeg, psychologen dan zelf weer niet zoveel doen. Maar als je nou kijkt in reclame bijvoorbeeld, of in uh, andere dingen, en ik zal er gelijk voorbeeld van geven, dan noem je dat ook nudging. Maar het beroemdste, het beste voorbeeld van nudging in Nederland is natuurlijk Hollebollegijs. gijs. Je wil dat mensen afval gaan weggooien en je zorgt dat dat, om dat te doen, dat dat al leuk is. En dus gaan mensen het uh, doen. En Speciaal voor de dames, het, het, het geheim van het heren toilet is dat, uh, uh, dat werd nogal alles vies. En er staat nu dus een, een doeltje in met een balletje, daar kun je op richten. Dat is leuk om te doen. Dus, en iedereen uh, piest nu netjes in het potje, zeg maar. Dat is ook iets slim bedacht, hè, waardoor het gedrag op zichzelf al leuk is. Nou, daar ben ik, als ik aan, naar mijn eigen ervaring kijk met het gebruik van e-health in de GGZ. dan nou kan ik jullie twee plaatjes laten zien? Deze, uh, en, dat is, en daar uh, ben ik dus enthousiast over. Het is virtual reality. Uh, dus dat heb ik zelf als cliënt maar, uh, gedaan. Hè. Dus uh, ik, ik, ik heb ervaren hoe dat is, maar ik laat het cliënten ook doen. Je komt in een wereld bijvoorbeeld waarin mensen jouw drugs proberen te verkopen. En jij moet uh, nee zeggen, maar je hoort geluiden om je heen. Het is, het is spannend. Het, het, het zweet staat je ook op de rug, want het, het is echt spannend om te doen. Dat is leuk. Maar ik heb ook veel van dit soort dingen meegemaakt. En dat is dan uh, dat ja, soort computerprogramma met tabellen, met allerlei dingetjes die je in moet uh, vullen. En nou ja, zoek de verschillen. Dat maakt natuurlijk een heleboel uit. Hè. Die, dus die linkse, dat virtual reality, dat is gewoon ook echt leuk om te doen. En daardoor, als je dat een keer gedaan hebt, ja, ga je dat ook, uh, ook doen. Maar een heleboel van die e-health uh, toepassingen, uh, die zijn ook niet allemaal even belonend om, uh, om te doen. En als we dan, hè, wat ik net vertelde, uh, als je dan meerekent, dat eigenlijk die face-to-face -face behandelingen die we doen, dat we die ontzettend leuk vinden al. Ja, dan zijn er maar weinig uh, behandelaren die dat uh, gaan doen. Dus dat is mijn eerste tip. Zorg dat het leuk is om uh, te doen. Andere is, een ander model uh, waar je naar zou kunnen kijken is eigenlijk een heel bazaal uh, model. Technology Acceptance Models gebaseerd op Theory of Planned Behavior. En dat blijkt uit onderzoek dat dat voorspelt heel veel of mensen iets gaan doen of niet. En uh, wat technologie aangaat, is het mooie van dit model, Zij, ze zeggen eigenlijk twee dingen zijn daarin uh, belangrijk. Het gaat erom van, vinden mensen het nuttig en vinden ze het uh, gemakkelijk in het uh, gebruik. Nou, dat zijn ook twee dingen waarvan ik in mijn eigen implementatieonderzoek heb gezien, dat dat hele cruciale factoren zijn of mensen het gaan gebruiken of niet. En dan om daar wat dieper op in te gaan, de vraag, is het nuttig? Uh, het is nuttig als het wat meer oplevert in, uh, dan wat ik normaal al in een face-to-face -face, uh, gesprek uh, doe. En uh, Dus als het alleen maar een invuloefening is, of het zijn, zijn, zijn, zijn uh, uh, nou ja, een soort, soort tabellen of hetzelfde soort uitleg, dan maakt het eigenlijk niet zo uit. En dan is die face-to-face -face leuker. Maar bijvoorbeeld om toch. Die virtual reality weer te noemen. Ik heb nu bijvoorbeeld een programma waarbij huiselijk geweldplegers, bijvoorbeeld. Uh, dan nemen we op hoe ze het hebben gedaan in de virtual reality. En dan kun je daarna. kunnen ze dan vanuit het perspectief van het kind. kunnen ze naar zichzelf kijken. Dus dan zie je vanuit het perspectief van het kind. twee ruziende ouders. Nou, dat is iets waarvan ik denk: van God, daar heb ik als behandelaar. heb ik dat natuurlijk heel vaak tegen uh, die mannen gezegd. van stel je eens voor hoe dat voor jouw kind is. Dat komt toch wat minder aan als ik ze dat vraag, want dan bagatelliseren ze dat, totdat ze het zelf meemaken. En daarbij merk ik echt als behandelaar dan ook, dit is echt heel nuttig. Dit, dit heeft veel meer effect dan, dan als ik het alleen maar zeg. Ander uh, belangrijk is, want daar wordt ook gezegd, van, ja, het, is het verlicht je werkdruk. Nou, dat is lang niet altijd zo. Uh, dus ook daar, uh, denk ik, is het goed uh, om na te gaan dus als je dit wil implementeren... van kijk eens goed wat er allemaal bij komt uh, kijken. En er zitten soms ook verschillende fases in. Maar ook dat is niet altijd gelijk een, uh, een voordeel wat uh, ervaren wordt. En een ander punt wat ik wil noemen nog is... Uh, als je kijkt naar attitude ten aanzien van e-health bij behandelaren in de GGZ, we hebben een, een attitudelijstje ontwikkeld. En het bijzondere is als je mensen dan vraagt: van, Goh, wat, wat vind je nu van e-health? Dan zie je dat de meeste mensen zijn er eigenlijk heel positief over zijn. Toch zie je dan dat ze het niet allemaal uh, gebruiken. En wat bleek? Het was eigenlijk dat je in die attitude, kon je positieve af, uh, aspecten inzien. Maar ook negatieve. En die negatieve zitten erin, is dat mensen zeggen: van ja, het werkt wel, maar toch voor hele moeilijke cliënten niet, of niet in alle situaties, of voor sommige mensen is het misschien toch een nadeel. En wat we zagen, is dat vooral die negatieve aspecten van die attitude, die voorspelden uiteindelijk veel meer of mensen het gingen gebruiken dan die positieve aspecten. Dus dat is ook belangrijk als je start aan zo'n traject, is dus als je dan alleen vraagt aan mensen: van, vind je het nuttig? En zo, dan zeggen ze allemaal ja. Uh, maar dan gaat het ook, maar zie je ook nadelen. Dat is eigenlijk een veel interessantere vraag nog om, uh, om te stellen. En dan het gemak. Is het gemakkelijk om te gebruiken? Nou, daar heb ik ook heel veel variaties uh, in gezien. Op het moment dat je een hele uitgebreide training moet hebben... Uh, of een voorbereiding om ermee te kunnen werken... echt de meeste mensen gaan dat niet uh, doen. Want daar hebben we gewoon de tijd niet voor. Uh, dus dat gebeurt niet. Het systeem moet ook intuïtief zijn. Als je merkt dat je daar steeds in vastloopt, dat je steeds weer na moet denken... hoe zat het ook weer, of je komt op de verkeerde plek uit. Dat is na een paar faalervaringen gaat dat dan ook niet goed. Dus het prettigste is, is eigenlijk met, net als dat je een app op je telefoon hebt... dat je daar niet iets over hoeft te lezen, maar dat je gelijk kan gebruiken en het werkt. Zo moet het ook met dit soort e dingen zijn. Eigenlijk moet er weinig training zijn en, uh, en moet je eigenlijk wel een beetje aanvoelen... Hoe het uh, werkt. Dus ook, en ook belangrijk, geen lange voorbereidingen op, op te starten. Uh, behandelaren zien, uh, de agendas zijn helemaal vol gepland, dus ieder uur heb je een cliënt. Als je dan nog eens uh, apparatuur uh, neer moet zetten, uh, uh, het ergens anders vandaan moet halen, de meeste mensen gaan het niet doen. En dat lijken hele simpele dingen, maar het gaat vaak mis om, dat, om dit soort simpele dingen. En dan zie je dat dat uh, dat er hele dure apparatuur, dingen die in potentie heel veel kunnen, is dat dat dan niet gebruikt wordt. Een ander interessant punt vind ik nog eens om te kijken van naar intrinsieke motivatie. Dat is een onderwerp waar ik veel mee bezig uh, ben geweest. Om te kijken van hoe kun je er nu voor zorgen dat mensen dingen iets uit zichzelf gaan doen. Hè? Extrinsiek uh, doe je omdat dat van anderen moet. Intrinsiek is omdat je dat vanuit jezelf voelt dat je dat zou moeten uh, doen. En de vraag is, kun je dat uh, beïnvloeden? En daar is gelukkig is daar een hele goede, oh, ik moet heel erg opschieten zie ik, een theorie voor. En dat is de zelfdeterminatietheorie van Daisy en Ryan. En die zegt, van: mensen gaan het nieuwe gedrag doen als ze tegemoet tegemoetkomt aan drie basisbehoeftes. En dat is autonomie, dat is competentie... En dat is verbondenheid. Dan ga ik even snel doorheen. Autonomie betekent dat mensen het gevoel moeten hebben dat ze in enige mate zelf kiezen om dat nieuwe ook te doen. Dus ook om e-health uh, te gebruiken moet je, is het belangrijk dat je dat niet van bovenaf implementeert. Maar dat je eigenlijk veel meer een soort participerende implementatie hebt. Waar mensen meedenken over hoe je het. Uh, dan doet, dat je ook enige variaties in het gebruik toestaat. Dat het niet allemaal volgens een strak protocol uh, moet. Maar dat er ook wat mogelijkheden zijn om daar je eigen kleur uh, aan te geven. En wat ik helaas ook veel zie is dat dat in de GGZ wordt gezegd. Ja, we moeten dat nu eenmaal van de zorgverzekeraar. Dus uh, we gaan dat uh, doen. Je moet wel. Ja, dan kom je niet tegemoet aan dat gevoel van uh, autonomie. Tweede basisgevoel uh, uh, is uh, competenties. Dus mensen moeten het idee hebben van ik ben een betere behandelaar als ik dit gebruik. Hierin is feedback heel erg belangrijk. Dus hoe meer je het hoort, en vooral als je het van cliënten hoort... Dus dat zij denk, zeggen, ja dit bevalt echt heel erg goed... dan betekent het ook dat je dat uh, vaker gaat gebruiken. Want je hebt het idee, ik word een betere behandelaar. Ik doe dat in kleine stappen ook, geef vooral feedback over wat er wel goed gaat. Laatste basisbehoefte, verbondenheid. Dus doe dingen vooral ook met elkaar. Dus niet alleen via de mail een, een, een gebruiksaanwijzing en laat iedereen het doen. Maar vooral daar met elkaar over uh, dat in teamverband doen. Betrek ook cliënten bij de implementatie. Dat, dat, dat maakt ook door die verbondenheid uh, zijn mensen ook meer uh, bereid te doen. Vier succesjes, dus belangrijk dat het ook iets is wat echt een beetje leeft zo uh, uh, binnen de teams. En ook bijvoorbeeld presentaties geven. of uh, wat wij ook altijd deden. was dat bijvoorbeeld een artikeltje schrijven. over uh, uh, iets wat we hadden uitgeprobeerd. Dat zorgt dat je ook met z'n allen iets doet. en dat, dat geeft dat gevoel van verbondenheid. wordt daardoor sterk. Dus ook meer kans dat mensen het uit zichzelf gaan doen. Dan even heel kort. Uh, belangrijk is ook bij implementatie dat te kijken naar groepsprocessen. Vaak in de GGZ, wat we doen is dan willen we dat iedereen het gaat doen. Uh, en ik gebruik altijd de uh, uh, Diffusion of Innovations uh, uh, theorie van Rogers. En uh, dat gaat erover: die zegt je kan eigenlijk mensen in groepen uh, verdelen. En je hebt mensen die, uh, die vinden het leuk. Dat zijn de, uh, de early adopters, die doen het dus als eerste. Maar je hebt ook en dan heb je een soort middengroep, maar je hebt ook mensen wat je ook doet. Uh, die gaan het toch nooit leuk uh, vinden. Dus die chagrijnige collega die iedere vernieuwing, iedere innovatie al niks vindt, richt je daar dan ook niet op. Ga vooral kijken wat zijn nou de mensen. En vooral mensen ook die anderen kunnen enthousiasmeren. Dus mensen, sleutelfiguren, mensen die iets pranklends hebben in de organisatie waar iedereen wel mee, mee wil samenwerken. Zorg vooral dat die het gaat doen. En laat die anderen, uh, richt daar ook je aandacht wat minder op. Je niet... Ten slotte dan, uh, wees realistisch. Uh, dus ik, ik denk belangrijk ook, erken ook dat het niet altijd het wondermiddel is. Soms is het gewoon ook niet effectief. Uh, het, het vraagt ook veel tijd en aandacht. We hebben pas nog een onderzoekje gedaan waarbij we ook gekeken hebben... hoeveel behandelaren hoeveel ze aandacht ze besteden face-to-face -face aan e En het bleek hoe meer erover gepraat werd uh, in het gesprek hoe meer tijd de cliënten ook uh, de applicatie gebruikten. Dus ook belangrijk uh, te zorgen dat, dat, uh, dat je, het niet iets is wat je zegt... van nou, dat kan je ook nog doen en er geen aandacht meer aan geeft. Dus als een, ja, die bandelaar moet gemotiveerd... anders dan kan hij die, die cliënt ook niet motiveren, blijkt daaruit. En denken dus altijd eens van, he, wat is de romantiek van het vak? Uh, daarom doen mensen dit. Dus zorg ook altijd... Dat, uh, dat je een soort blended vorm hebt, waarbij ook die, die, die, die specifieke competenties van uh, behandelaren, uh, dat ze daarmee ook uit uh, de voeten kunnen. Dit is eigenlijk de boodschap die ik wilde hebben, dus een boodschap realisme, maar ook met hoop, hoop ik. Dankjewel Arno, heel mooi. En uh, sluit ontzettend goed aan uh, bij bijvoorbeeld Meel die uh, eigenlijk de vraag had, wat uh, kan de praktijk uh, nog meer toevoegen aan het uh, Realist Review, wat ik aan het uh, maken ben. En sluit denk ik ook heel mooi aan uh, bij het verhaal uh, wat er hierna uh, komt. Dus ik wil eigenlijk vragen, gezien de tijd, maar ook omdat het mooi op elkaar aansluit, uh, dat we uh, Monique uitnodigen om hier...